Welkom bij Pols Model uh, Dit is deel 3. Met onze kat op de treintafel. Uh, met uh, in ieder geval nog een uh, Trax en een boel uh, ICL-ICK-materieel en wat ik nog meer had liggen. En hier rijdt voor het eerst de postbanktrein. Dit is een uh, fictieve ns 1600 die nooit echt uitgebracht is die nu ook zijn locomotieven verliest, uh, sowieso een wagons verliest. Maar als die toch uh, fictief is, heb ik er uh, DSB en uh, Rheingold wagens aan aangehangen samen met nog een paar. Oeh, uh, oh, dat gaat ook niet goed. Samen met nog een paar uh, um, oude plan W's denk ik. <coughs> Ik heb problemen gehad met hem. Uh, de afgelopen dagen bleek dat hij uh, anti slipband in het raamwerk van de locomotief was. zodat in het tussen de, dus de, dus de tandvielhaas gekomen was. Maar, uh, oh mijn jongen. Inmiddels doet hij het uh, redelijk. Um, ja, hij is nu ontspoord. Er zit een ESU decoder in en die gaf toch wat problemen in het begin, waarom weet ik niet, maar na een flinke reset en het aanpassen van de acceleratiewaarde, acceleratiesnelheid, doet hij het best goed. Dit zijn twee van de 1200 series die ik hier heb rijden. Eentje heeft helaas een kapotte hek, maar dat is nog wel te lijmen. En er staat er nog eentje stil. Eén van deze drie heeft een decoder en kan dus op een digitale baan rijden, maar heeft ook uh, DC-conversion aan staan, zodat dus als je die op een analoge baan zet, die ook doet. Welke van de drie weet ik zo snel niet, dat moet ook nog leuk uit terugplaatsen in de doosjes. Um, hier is er eigenlijk allemaal nog niets aan gedaan. Deze heb ik uh, overgenomen van iemand en uh, heb ik er plannen mee uh, om uh, goederen of passagierstreinen te laten trekken. Op zich zijn ze qua motorvermogen stevig genoeg om een uh, lange trein te trekken. Ik heb ook mijn uh, 1600 tevoorschijn gehaald, die staat op een zijspoor. Het is een dummy. Die uh, hoop ik dadelijk nog eens te laten zien met een uh, uh, duurtrechttrein. Dit is nogmaals een 1800, maar nu met uh, Belgische treinstellen die in Nederland hebben gereden rond de eerwisseling uh, voor, uh, ter opvang van het uh, materieeltekort. Deze rijdt met een dummy uh, lokker achter die nog ongenummerd is. Zoals ook uh, toen gebeurde, een lok in opzending, zodat ze aan het einde van het traject in Den Haag of in Venlo uh, niet met de lok omhoefde te rijden, maar alleen maar de machinist naar de andere kant hoefde te lopen. Ze hadden er op dat moment uh, genoeg uh, van deze over. Uh, waarop, uh, waarom dat dit uh, dus kon. Um, meestal reed alleen de voorste lok en uh, de achterste lok uh, stond uh, in zijn vrij. En in, uh, uh, in de VIRA-terreinen met Intercity Direct zie je dat beide locomotieven tractie bieden. Hier heb ik rijden mijn uh, 1823, die al eerder uh, langsgekomen is. Maar uh, nu met een stel ICL en ICK materieel, zoals die ook heet uh, tussen Den Haag en Venlo. Ik durf hem niet al te hard te laten rijden vanwege de best krappe zwabber waar hij dadelijk overheen gaat. Dus ik laat hem er rustig overheen uh, komen. Deze treinstellen zijn oorspronkelijk geleased of teruggehaald uit uh, Duitsland, uh, waar ze, uh, uh, ze zijn omgebouwd, uh, een deel had uh, coupés waarbij je met z'n zessen in een uh, coupé kon zitten, het waren best de ruime treinen, uh, weliswaar een beetje uh, aan de tijd, uh, maar zeker niet al te oncomfortabel. Ze werden vaak uh, getrokken door een, uh, ik weet niet of het een 1600 of een 1700 of een 1800 uh, is geweest. Ik heb hier nu een 1800 uh, voor zitten. En uh, ik heb er jarenlang met veel plezier in gezeten, vandaar dat ik ze dus ook uh, heb meer als jeugdherinnering. Ook is mooi. Dit is de NS1300 van Lima die ik opgeknapt heb, die nog volledig analogisch Hij heeft wat moeite met op gang komen. Maar na een paar rondjes gereden te hebben, begint hij op snelheid te komen. Er hangt niet zo'n goede transformator aan. Omdat ik de wat betere gebruikt in mijn schuur ...voor het testen. Ik heb hiervan de verlichting aangepast of gerepareerd en uh, de bekabeling volledig vervangen... ...want dat was uh, een, een, een best wel een zootje. Ik heb hem met name omdat ik hem uh, mooi vind... ...en niet omdat hij zo geweldig rijdt. Ik weet niet of het uh, zou lukken om hier nog wat achter te hangen. Ik vermoed dat hij dan de wissels helemaal niet overkomt. Dat is uh, nu al een probleem. En als ik dan toch analoog aan het rijden ben, kan ik ook mijn uh, 6400 op de baan zetten. Deze had een uh, afgebroken stuk plastic voor de uh, aandrijving van één uh, van, van de wielen. En een uh, tweede vraag wat ik zie, wat me niet eerder opgevallen is, is dat de verlichting aan de verkeerde kant valt. Dat uh, is misschien op film nog wel te zien. Voor mij moeilijk in te schatten. Het digitaliseren van deze is wat lastig omdat er een uh, vrij kleine decoder in moet en die heb ik zo niet liggen. En ik ben toch enigszins verbaasd over de verlichting. Maar hij rijdt, ik merkte wel toen ik dus, uh, deze locomotief erop zette en de uh, 1300er erop stond, dat de transformator eigenlijk al niet meer trok en uh, beide treinen stil uh, vielen. Dus dat geeft een beetje aan uh, de kwaliteit van die oude travo. Ik weet niet of het een goed idee is om hier iets achter te hangen. In ieder geval die uh, vijf bakken van de dubbeldekker die ervoor bedoeld zijn, gaat hij waarschijnlijk niet trekken. Dit is een uh, Lima 1600 serie. De 1605. Ik heb hier een verlichting aan één kant ingebouwd. Omdat uh, het idee van deze is dat er altijd iets achter hangt. En uh, de verlichting is uh, afhankelijk van de rijrichting. Maar zoals het een echte Lima behoort heeft hij wat moeite met uh, Daadwerkelijk zo'n rondje doen. Zo. Dat hij nu zo ontzettend langzaam de andere kant op gaat, is waarschijnlijk een decoderinstelling. Maar aan de achterkant zie je nu wel de rode sluitverlichting, terwijl aan de andere kant, wat nu de voorkant is, er helemaal niets aan brandt. En hij ook nog wel eens. Je kunt heel veel dingen doen aan een Lima, maar sommige dingen blijven gewoon vervelend. Dit was het laatste deel van het rijden van de treinen op mijn treinbaan. De eerste volgende keer dat ik dit doe, hoop ik dat het op een begin is van een permanente baan. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe en tot een volgende keer.